In deze video krijg je 9 tips om beter te slapen. Tip 1. Slaap op vaste tijden. Ga elke dag op een vaste tijd naar bed en sta elke dag op een vaste tijd op. Tip 2. Slaap liever niet overdag. Houd je dat niet vol, slaap dan maximaal één keer per dag en niet langer dan een kwartier. Tip 3. Ga overdag naar buiten. Door buiten in het daglicht te zijn, slaap je in de avond makkelijker in. Tip 4. Maak je lichaam moe door te bewegen. Ga bijvoorbeeld wandelen of fietsen. Sporten is ook goed, maar niet in de uren voor je gaat slapen. Dat houdt je langer wakker. Tip 5. Zorg voor een rustige slaapkamer. Een donkere, stille en koele slaapkamer. Draag een oogmasker als je last hebt van licht. En gebruik oordoppen als je last hebt van geluid. Tip 6. Drink geen cafeïne 6 uur voor je gaat slapen. Cafeïne zit in dranken zoals koffie, cola en energiedrank. En ook in zwarte thee, groene thee en ijsthee. Drink bijvoorbeeld kruidenthee, water of koffie zonder cafeïne. Tip 7. Drink geen alcohol voor je gaat slapen. Van alcohol slaap je sneller in, maar je slaapt minder diep en wordt extra vroeg wakker. Tip 8. Doe iets waar je rustig van wordt voor je gaat slapen. Luister bijvoorbeeld naar rustige muziek of doe een oefening om te ontspannen. Tip 9. Kijk niet op je mobiel, tablet of tv voor je gaat slapen. Het licht van het scherm houdt je langer wakker. Hier alle tips nog eens op een rij. Slaap op vaste tijden. Slaap liever niet overdag. Ga overdag naar buiten. Maak je lichaam moe door te bewegen. Zorg voor een rustige slaapkamer. Drink geen cafeïne 6 uur voor je gaat slapen. Drink geen alcohol voor je gaat slapen. Doe iets waar je rustig van wordt voor je gaat slapen. Kijk niet op je mobiel, tablet of tv voor je gaat slapen.